0 0 meter hoogte. staat iemand. Nee. Ja, is klaar, man. Ah nee, dat is Tycho niet. Dat is Tycho dan wel. Hij staat... Ah, nou, hij loopt wel een beetje. He en weer. Dus als we nou omlaag gaan... Dus als ik vooruit ga, dan gaat hij over mee. Hoe bovenaan 17 graden float 10 breedte 360 2 dieptepunt. Nou, laten we zeggen dat hij niet foto's 10 neemt, maar 9. Hoe povstrijd plus 17 had ik gedaan. En doe eens uh, 4 rijden, dat is wel handig. Oké, okay, snap ik. Wat is de batterijpercentage? 78%. Goed, nou, daar gaan we dan. 6, 110. En start. Go. Dat is een probleem. Nee. Niet een probleem. Neemt geen foto's. wel is. Dat is de percentage zeventig wel niet. en naar rechts. 60%, oké. Okay. Dat is weer gelukt en niet gepakt door om. hond, valt weer mee. Ja, heel mooi stabiel hè? Ja, maar hij heeft, hij heeft gps en allerlei sensoren erin, okay, dus dat dan. mag ook wel. Ja, maar ik zei hem over de zee halen, hè? Ja, maar ik durfde het toch niet lagen, ik denk er zou toch maar een grote golf komen. Ja, nee, maar je kan hem wel redelijk, ik uh, probeer ja. altijd een beetje te filmen en zo, maar dat is natuurlijk met zo'n ding fantastisch. Ja, nee, daar heb ik hem ook verkocht, ik had een uh, onderwatercamera had ik al, ik had een bovenwatercamera ja. ik denk nou nog lucht. lucht, hij is grandioos. Zo so doet het leuk. Like. Maar wat kost een setje bij elkaar? Zit het zo in je handen? Um, 500 euro. Dit is de goedkoopste drone okay. van DJI's. Is het de eerste versie? Ja, de standaard. Yeah. Yeah. DJI, je kent het. Ja, is de Phantom. Ja, Phantom. Uh, ja, Phantom standaard. Maar ja... De, zonder camera? Nee, dat is inclusief camera. Uh, yeah. al, dat kan je toch niet vervangen. Dus dat, dat wordt so meteen bijgeleverd. Yeah. Alleen accu's zelf, die zijn duur. Die zijn 100 euro per stuk. Yeah, yeah. Dus, uh, oh, ga je, oh, wat is de kwaliteit dat de camera nu is? Hier? Uh, 2,4 megapixel of zoiets. Ja, ja die, die beelden is tegenwoordig allemaal topzicht. Het is stroom, het is leuk. Ja, heel leuk. Het is veel goed. Voor mannen. Ja. <laughs> Even kijken, wat, hoeveel batterijen we nou nog? Dat geeft een alert. Ik het zien. What's sure. Oké, okay, een beetje draaien en vooruit maar met de rij. Hoe ver haal je het eigenlijk? 200 meter. Jezus, moet normaal. Hoi hey, pap! Hoi ah, jongen, zie je hem nog? Ik zie die een beetje naar beneden kijken, Nee, beneden kijken. Nou nee, het zijn twee stelletjes. Tegoo. Tegoo is maar de zee. Nou ga ik dichterbij proberen te komen. Dus dan wil ik een beetje vooruit. Twee 200 aan de watergrens. ik graag een andere mode. Ik wil focus modus. Hoi. Dat is niet zo. Maar <laughs> wie is Tico <die> nou <laughs> Ah shit. Nee, die is het ook niet. Oh, daar is Tico. I return to home. Do. Let's give yes. Het is een, troon. een droom. Oh, je zie je een droom, dat vliegtuigje daar? Ja. ja. En dan kan je hier het beeld van zien, wat je dan ziet. Oh. Je kan laten draaien. Gaat hij. Ja, het is moeilijk te zien, want is ja. een beetje veel licht hier. Okay, ja, dan kan je, ja. Kan je ja, ik zien ik wat zie je het. ziet? Oh ja, ik, ik hem zie ja, hem. Oh, oh, ja. Ja hoor. Ik was net van plan om weer te laten landen. Oh. Dat dat leuk, oh, het is een, zeg maar een vliegend cameraatje. Ja, ja, ja, ja, Leuk hoor. Oh, ja. Dan kun je kunt naar beneden kijken, dan kan de camera besturen. Dan zie je ons staan. Ja. Net hier zo beneden. Is hij is heel goed bestuurbaar. Je kan hem heel rustig laten. Ja, je kan, hem heel, je kan ja. hem heel automatisch laten landen, maar je kan hem ook heel stapje voor stapje doen. Ja, ja. Hij kan natuurlijk ook best ja. snel naar beneden. Ja, dan, daar is hij. Hij houdt het aardig met deze wind, want het waait al behoorlijk nog. Ja, er zit een, uh, een gps in die zorgt ja. dat hij altijd op dezelfde politie, uh, oh, positie okay. blijft hangen. Ja. Want anders heb je natuurlijk ja. een probleem. Pap, ja. Ik ga stoppen met vissen. Nou ja, uh, ik ga hem landen. <laughs> Oké. Okay. toch. Okay. Okay. Yeah. Ja, hè. Ja, je ziet ze nog niet zo vaak. Ja, ze zijn natuurlijk wel leuk. Ja, speeltjes. Uh, als je op film stond wel, maar ik geloof dat hij nou op... Hij uh, hangt uh, daar boven even. Ik deed even zo, ik denk dan zwaai ik terug. Dat kan ik niet. Nee, dat kan hij ook niet. Hij kan wel op maar hij kan niet dat doen. Hoe lang kan je Deze kant 20 minuten. En dan, uh, en dan, uh, nou, dat valt wel mee. Ik heb uh, okay. nog 53%, dus nog 10 minuutjes vliegtijd. Oh, oh, okay. En kan je dan okay. later zien nog wat je gedaan hebt als je vanavond ja, thuis bent? Want ik neem het ja? gewoon op en ja? dan kan ik het gewoon terugzien ja. en er iets moois van maken. Een leuk oh, filmpje ja. ofzo. Ja. En dan. Leuk hopjes, hè? Anders dan de ja. vliegtuig, die uh, hebben we een beetje gehaald geloof ik. Hè? Uh, ja, maar ja, vliegtuigjes staan niet stil, hè? Dus dat is lastig met foto's ja. maken. Dan moet je ja, een keer weer een bocht nee, maken. Nee, nee, ja. Dat wel, die heb je ook. Je hebt ook racedrones die bedoeld zijn om zo snel mogelijk te gaan als dat ze kunnen. En dan heb je allemaal van die boogjes waar ze dan doorheen moeten gaan en zo. Maar dat zijn mensen met vaak ook zo'n bril op. En die zien dus wat de drone zien. Ja, dat is, dat is echt eng. Oh, oh, oh, oh. Ja. Dus dat vind ik niks. Mag nee, je mag hem nu toe kijken. Hier kan je niks verknallen, Het is gewoon leeg. leeg ja, dat pellen, ja, de Tenzij ik dan op, op landen druk boven de zee ja dan moet je wel snel even op annuleren drukken want anders hebben we een natte drone dat kan hij niet ja. tegen. dat is wel een natte drone. pap, ik nee, zeg je. zeggen, een tv-programma zo hè? Ja. ja. ik kiep. zijn de je moet hem altijd in het zicht houden. hij mag niet hoger dan 120 meter. je mag niet boven. ja. Uh, <laughs> en uh, hij mag niet verder dan 500 meter ver weg. Uh, 480 of zo maar zoiets. Ja. Ja. Maar ook, zeg dat het de druk is op het strand, dan, dan kan het dus niet. Nee, als, als nee. het dus zomers is en dan liggen hier allemaal mensen, ja? dan... Uh, meer dan nou zeven mensen onder een drone zeg maar, uh, dan mag het niet. Dus je mag ja. niet, nee, boven mensen, niet boven mensen, niet boven wegen, niet boven uh, aaneengesloten bebouwing. Nee. Dat kan ook nee. allemaal niet. Nee. Vliegveld al oh, helemaal niet, nee. nee. En ik nee, woon in Schiedam, dat is allemaal no-fly zone. Wow. <laughs> dus ja. oh, Nee, met uh, dat programma Radar, dat is een aantal vergelijken. Ja, nee, dat klopt. Plezier. Maar weinig zat er niet bij. Nee. Dat waren allemaal goedkope droontjes, zeg maar, van ja. onder de 100 euro. Ja, oh, een de de vliegen en zo, dat soort hebben nu een prachtige YouTube filmpje van de, de Donne in Utrecht. Die is 10 meter hoog hè, ja. ze, met die wolken eromheen, oh. door de wolken oh. heen omhoog. Ja. Maar dat mag wel weer niet, uh, omdat je uitzicht komt hè. Uh, Precies, vijf. maar Utrecht is een no-fly zone. Je mag niet sowieso. in Utrecht zomaar oh. aan een gesloten verbouwen, vliegen ja, ja. Dus dat heeft hij helemaal fout gedaan en daar ja. heeft hij ook een boete voor moeten betalen. Ja, ja, ja. ja. ja dat is wel een boete. Maar er moeten wel goede regels zijn, en regels. Anders gaat het mis. Ja, maar weet je, ze willen wel ook strengere regels doen van de zomer dan. Dat je niet hoger mag dan 50 meter en zo. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want nee. weet je, als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen probleem. Nee. En het maakt niet uit of zo'n ding van nou, iets meer dan een kilo van 50 meter naar beneden komt vallen of van 120 meter. Ik bedoel, een <laughs> nek breek je toch. Ja, <laughs> dus, ja, nou, die toren. Er is dus dus... Ga mee? Het schiet niet op. Ja, maar het is een leuk hobby, dat is het zeker. Mag ik vragen wat dit exemplaar kost in de winkel? Deze is 500 euro. Het is de, de, de goedkoopste van deze serie. Dit krijg je erbij, de tablet niet. Als je een goede tablet erbij wil, kost dat nog eens 200 euro weer voor een goede tablet. En een batterij kost ongeveer 100 euro. Wat komt er gelost bij? Uh, nou, je krijgt er één bij. Maar ja, die ja, ja, wil wilt natuurlijk twee tweede de, hebben. De, dus, uh, bussen, ja. dus je zit er al heel snel aan de duizend euro. En dan ja, heb je ah, ja. de goedkoopste. Ja, want als je zegt, ja, ik ga die duizend euro besteden aan een uh, professionele versie. Kan. Uh, ja, kan. Maar ja, dan komt je dat er dat ook toch weer. het schuift altijd op. Ja, ik heb een hele andere hobby. Ik heb even duizend euro 3D-printer gekocht ja die zijn, ook leuk. Ja, ja, die zijn ook, leuk. Ja, ook leuk beetje langzaam maar wel heel leuk ja, ja, zeker. ja ik heb geen haast nee nee maar ga en lekker gaan slapen komt wel weer goed ja goed maar nou onze ja. partners zijn doorgelopen die snapt niet wat, wat ik zei ik ga even naar de waterkanten terug nee ja, dadelijk naar de Maasplak. ik zie ze niet meer Zie jij ze oh ze is kwaad. ze is kwart geeft niet joh mis je niks aan ja. Ja. Doei, tot ah, ziens. Doei. Ja jongen, zijn je schoenen nat, uh, sokken nat, voeten ja. nat? Is het toch mislukt? Ja. Is er toch een golf gekomen die jij poets, boem en toen was je nat? Ja. Ja jongen, dat was het leuk.